bij iedereen kan haken we gaan vandaag aan het tweede gedeelte beginnen van de trui en het betekent dat je dit dus al af hebt dus je hebt de boord af je hebt de steek geleerd uh, meerdere mindere mindere kan je hier in het uh, in de taille doen dan kom je bij de oksel en bij de oksel ga je de mouwen aan elkaar haken maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken iedereen kan haken, duimpjes omhoog, abonneren, en dan gaan we weer verder met de leuke Vena trui, tot zo! wil je in je trui een taille maken het hoeft niet je kan hem gewoon recht laten lopen, maar wil je een taille maken dan ga je minderen in de uh, lijn met de stokjes. Waar de stokjes dus hier, niet die waaiertjes waar die stokjes dus, die vier stokjes. En dan ga je in plaats van vier stokjes, ga je dan minderen. En je ziet bij die drie stokjes hier dat ik vanaf dit punt ben gaan minderen en je gaat van 3 stokjes naar 2 van 2 stokjes naar 1 en dan hou je een tijdje een stokje aan totdat je zegt ik wil weer uh, gaan meerdere het is ook belangrijk om af en toe je werk uh, in ieder geval het lijfje op je op een t-shirt te leggen. kijk en dan haak je door tot het of uh, sorry tot de oksel tot de oksel haak je door en ook voor als je met de mouwen bezig bent is het handig dat je ze even op een passend t-shirt legt. kijk en dan is het makkelijker om de maat uh, ja de maten in de gaten te houden uh, dus nogmaals het hoeft niet je kan het lijfje gewoon recht laten lopen maar ik heb ervoor gekozen om er een taille in te maken en dan ga ik hier nog even bij de koeknaadjes eentje minderen en dan haak je gewoon door tot de oksel de afmeting ja dat is bij iedereen anders ik heb hier draadjes gebruikt zodat ik weet waar ik moet gaan minderen en het kan ook met uh, steekmarkers dus het lijfje, haak je door tot de oksel en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! als je dus de mouwen aan het lijfje haakt of zet met de steekmarker dan zorg je wel dat je het patroon blijft volgen dit is dus nog de mouw en hier zie ik dat ik pas 4 stokjes gedaan heb dus hier ga ik nog een stokje opzetten dan sluit ik de toer en ik hou eventjes hier zet ik een ik ga deze afhechten momentje even een schaartje pakken dus je hechte mouw af en dan zie je dat hier dus begin van je toer zou zijn En die zet je vast met het lijfje met een steekmarker, dus het begin van de toer. Die pak je, en ik heb hier het lijfje. Heb ik weer een steekmarker, die haal je weer uit van het lijfje. Die had ik eventjes erin gezet zodat mijn draad niet kwijt raakt. En dit is ook de begin-toer tenminste in ieder geval de zijkant van het lijfje begint toe zit aan de rechtse kant maar de zijkant dus dit is de marker die doe je even naar beneden en dan ga je eigenlijk omdat je hier de helft van je lijfje hebt en het is heel moeilijk uitleggen maar ik heb het net eigenlijk plat gelegd en dan begin je omdat mijn draad hier is geëindigd begin ik gewoon eigenlijk met twee lossen, heb ik hier gedaan dus dat is wordt dadelijk het begin van je toer maar ik wil even toch dit goed vastzetten dus waar die steekmarker in zit daar ga ik in en ik steek door en ik maak een halve vaste en dan wordt dit dadelijk weer het begin van je toer dus je moet wel in de gaten houden dat je daar weer een steekmarker inzet en dat je iedere keer een nieuwe toer gaat maken. En nu gaan we, even kijken, ik heb hier dit vastgezet. En nu gaan we hier, kom ik drie losse te of drie stokjes tegen. Dus hier ga ik gewoon drie stokjes maken. En straks op het einde van de toer kijk dan zie ik gewoon van dit is het einde van de toeren want hier zit een steekmarker in en dan is dit het voorpand en dan ga je zo rond de mouw en dan begin je aan het achterpand en dan ga je ook weer helemaal rond en je vervolgt gewoon je patroon zoals het en de bovenpas zoals je het had dus hier zijn die 5 stokjes dan begin ik in de laatste steek ga ik weer 5 stokjes maken twee losse en dan zie je dat je weer gewoon je patroon kan vervolgen dus hier weer op elk stokje een stokje omdat dit nu de bovenpas is ga je de eerste toer gewoon helemaal rond en de tweede toer van de bovenpas daar ga je minderen dus je gaat iedere toer minderen de tweede toer ga je in plaats van 4 stokjes ga je drie stokjes maken maar ik kom zo terug bij toer 2 en dan gaan we verder dus nu ga je gewoon helemaal rond je zorgt dat het de mouw aansluit op het achterpand en dan ga je naar de mouw je gaat de mouw rond en je gaat weer verder naar het voorpand tot deze steekmarker en dan zie ik je terug, tot zo nu zijn we weer aangekomen bij de steekmarker hier dit is dus echt de nieuwe toer en we zijn het helemaal rond gegaan zie je en ik heb wel hier op de op het verbindingspunt daar kwam ik met een waaiertje daar heb ik eerst twee stokjes nog in de mouw gedaan en drie stokjes op het achterpand maar nu zijn we dus weer bij de nieuwe toer en dan steek je echt in waar je de steekmarker ingezet hebt. Daar sluit je de toer met een met een vaste omslaan door twee. Kijk, dan zit die beter vast. Dan gaan we twee losse maken voor een nieuwe toer te maken. Dan pak je weer die steekmarker en die zet je weer omheen en dan gaan we weer dit is weer langs de mouw dan ga je helemaal weer langs het achterpand en zo ga je helemaal weer rond volgende mouw acht, uh, en het voorpand hier weer het voorpand af totdat je weer bij je steekmarken bent en je herhaalt weer het patroon dus drie stokjes maar omdat we dadelijk gaan minderen wil ik nu twee stokjes in stokje maken dus we gaan insteken je haalt je draad op omslaan door twee omslaan en de volgende steek deze halen we de draad op omslaan door twee en dan sla je om door drie dan heb je van twee steken 1 steek gemaakt dan herhaal je weer het patroon. In dit geval is het twee losse en vijf stokjes in die eerste steek hier. Vijf stokjes. Een twee. Drie, 4 5 En dan gaan we nu van die vier stokjes drie stokjes maken. Dus die middelste twee die gaan we weer samen haken. En dat doen we het hele de hele toer gaan we van de vier stokjes drie stokjes maken. Dus het eerste stokje die haak je en het tweede en de derde die ga je samen haken. Dus door 2, omslaan en de volgende steek pakken, omslaan door 2, omslaan door 3. Zie je dat je dan van 1 steek van 2 steken een steek maakt, en de laatste steek, die maak je gewoon als stokje, en dan vervolg je weer het patroon. Dus deze hele toer ga je de stokjes de van 4 stokjes ga je drie stokjes maken en op het eind hier bij de steekmarker, daar zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu op het einde weer bij de steekmarker en dan gaan we de toer sluiten bij de steekmarker en ik sluit hem nu met een vaste dat vind ik iets steviger en we maken weer twee lossen. dan gaan we een stokje op op het stokje maken en als het goed is heb je hier twee stokjes 1 2 en de volgende toer nu gaan we van die 1 2 3 steken gaan we 2 steken maken dus we maken wel eventjes hier de waaiertjes weer Dus we gaan meteen door naar de laatste waaiertje of de laatste stokje daar zet je weer 5 stokjes in 1, 2, 3, 4 5, 2 lossen, want je mag natuurlijk het patroon niet vergeten. En we gaan nu in plaats van die 3 stokjes, gaan we 2 stokjes maken. Dus we gaan 1 gewoon stokje maken, en we gaan van 2 stokjes 1 stokje maken. deze so maken we niet helemaal af en dan pakken we de volgende steek en dan gaan we draad ophalen, omslaan door 2 dus die maak je ook niet helemaal af en dan omslaan door drie lussen en dan heb je van drie stokjes twee stokjes gemaakt en zo maak je weer het patroon verder af dus je gaat weer naar die laatste waaier daar steek je in there, daar doe je vijf stokjes en je gaat van drie steken twee stokjes maken zoals ik het net heb uitgelegd tot de steekmarker en dan zet ik even de steekmarker weer goed die moet je elke keer verplaatsen zodat je echt weet waar het begin van je toer is, anders kom je in de war en dan zie je ik heb op het eind hier zie ik je weer terug oh, ik zie dat mijn steekmarker is Het bedeltje is eraf gevallen maar die ga ik even maken zo die raken we niet meer kwijt en hier op het begin of het eind van de toer dan zie ik je weer terug dus je gaat van drie steken twee steken maken en je gaat weer helemaal in het rond langs de mouw langs het achterpand en het andere mouw voorpand. En dan kom je hier weer. En dan uh, zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Nu zijn we weer op het einde van de toer. Je sluit dus de toer weer. Je haalt je draad op. En je slaat hem om en je gaat door. 2, dus dan is het toe weer gesloten. Dan gaan we met twee lossen omhoog. En nu gaan we nog meer minderen, want ik merk dat ik best wel nog een wijde opening heb tot de schouder. Dus we gaan um hier heb je die waaiertjes en hier heb je die waaiertjes en die gaan we nu samen pakken dus we hebben nu twee losse omhoog gegaan we maken hier in elk stokje gewoon een stokje dus je blijft op twee stokjes zitten het patroon, patroon blijft gewoon twee stokjes even de steekmarker verzetten maar oh, nou begrijp ik ook dat ik uh, het bedeltje kwijt was. Zo. Die zet ik er weer netjes aan. En nu gaan we proberen nog meer te minderen. Dus uh, het waaiertje hoort hier te zitten met die 5. Dat gaan we nu doen met twee lossen. Dan gaan we in de eerste steek. Een waaiertje maken. Ik zal even iets langzamer gaan met vijf losse, Drie, vier, vijf. Dan wel die twee steken of die twee stokjes weer pakken Dus we pakken gewoon deze toer weer twee stokjes dus hier gaan we niets in minderen maar nu gaan we proberen even deze over te slaan en dan gaan we weer naar twee stokjes en kijken hoe dat we dan het patroon uitkomen dus we slaan de waaier over en dan gaan we twee stokjes maken en dan duw je die waaier een beetje naar voren kijk en dan krijg je natuurlijk wel een mindering maar ik zie dat ik hier een te grote uh, opening krijg dus ik ga even terug uit naar die twee stokjes Om het zo min mogelijk even kijken hoor. Uh, de opening te krijgen. Ga ik in plaats van dat ik meteen hier door ga. Zet ik in het middelste stokje hier. Zet ik een vaste. Dus in het middelste stokje van een waaier. En dan gaan we weer die twee stokjes doen. 1, 2. Kijk, dit is beter. Dus je gaat op bovenste waaiertje ga je in de middelste steek een vaste zetten om die mindering zo mooi mogelijk te laten verlopen dus dit taal, telt dadelijk weer mee als vier stokjes bij de volgende toer maar daar zijn we nu nog niet we gaan nu nog verder met de waaiertjes weer twee losse in de eerste steek vijf stokjes 2 3 4, 5, dan gaan we twee stokjes maken dus eigenlijk een stokje Op een stokje en dan gaan we een vaste zetten in het middelste stokje, dus 1-2 in het middelste stokje. Daar zetten we een vaste en dan gaan we weer twee stokjes maken. Dan duw je zo een beetje je waaiertje naar de voorkant, twee stokjes dan maak je weer een gewoon waaiertje dus twee losse en weer vijf stokjes dus je mindert nu door op een waaiertje een vaste te zetten in het middelste stokje en je maakt eigenlijk zo de hele toer af kijk en dan minder je en straks gaan we weer over op vier stokjes maar we gaan nu de waaiertjes maken twee stokjes een vaste in het middelste waaiertje of in de middelste stokje, twee stokjes en weer een gewoon waaiertje en dan zie ik je hier weer op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug, tot zo nu zijn we op het einde van de toer waarbij we dus eigenlijk één baaiertje hebben overgeslagen en dan gaan we de toer sluiten met een vaste twee lossen en dan gaan we nu weer het gewone patroon herhalen dus we zetten hier weer een stokje op een stokje even steekmarker eruit halen We vervolgen het patroon, dus dat betekent hier weer 5 stokjes in het laatste stokje. 1, 2. 3 4 5 kijk en dan hebben we hier dus hier hebben we die vaste in die baaier gezet hier gaan we dus um, ja hier hoor dit zijn dus 4 steken en een vaste dus een twee stokjes een vaste en een twee stokjes en nu gaan we op elk stokje een stokje zetten, maar die vaste die slaan we gewoon over dus dan minder je eigenlijk ook al een steek dus we zetten nu een stokje even wachten, hoor, even terug uit want ik ben de twee losse vergeten, je moet wel het patroon blijven vervolgen, dus de twee lossen van het waaiertje en een stokje Op het stokje. Deze slaan we over en we pakken de volgende steek. Het is een beetje lastig op film te laten zien, maar je kan ook de ondertiteling aanzetten en dan kan je het misschien beter volgen. Dus deze toer is gewoon de waaiertjes zoals ze zijn. En je zet op elk stokje een stokje en de vaste sla je over. En dan ga je weer het patroon vervolgen. Dus dan ga je weer de waaiertjes en een stokje op het stokje en de vaste sla je over. En dan zie ik je op het einde bij de steekmarker. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer uh, met de stokjes en dan sla je die vaste over en de stokjes. Dus daar zijn we nu op het einde. We sluiten de toer. Je gaat weer in die opening en je maakt een vaste. Dan ga je weer met twee lossen omhoog. En nu gaan we de toer gewoon maken zoals we hem gewend zijn. We gaan eerst eventjes uh, je paste uh, je draai aan, want dit is dus je oksel dit is de mouw deze kant is de mouw en deze kant is de trui en nu ga je 5 centimeter het is een beetje lastig te filmen maar 5 centimeter ga je deze toeren nog omhoog doen en je blijft hem passen want um, wordt hij te wijd dan ga je weer minderen maar ik ga nu ik heb hem net gepast en dit is de oksel en deze afmeting die klopt aan mijn lijf dus het is uh, ja het past dus ik heb het net gepast en nu ga ik nog 5 centimeter ga ik deze wijte ga ik nog omhoog haken en daarna ga ik hem weer passen dus als jullie dat doen ik heb nu vanaf de oksel zeg maar ook ongeveer 7 centimeter ik heb hem gepast en ik ga nu nog 5 centimeter omhoog haken. Dus als jullie dat ook doen, dan zie, jullie, zie ik jullie straks weer terug. Doei! Nu zijn we weer bij de steekmarker. We kennen hem inmiddels, het worteltje. Um, ik heb hier nog een steekmarker gezet van waar ik die 5 centimeter um, moest meten, dus ik ben nu met de bovenpas bezig en heb ik toch wel 5 centimeter naar boven gehaakt je blijft je trui passen want het moet natuurlijk wel lekker aansluiten um, een tip is ook wel handig als je om de 5 centimeter ook je trui gaat passen en de bovenpas die ga ik nu weer minderen dus we hebben nu 5 cm 4 stokjes gedaan en nu gaan we weer 5 cm 3 stokjes haken dus we gaan deze pas gaan we weer minderen die ga ik niet meer voordoen want je weet nu hoe je moet minderen je gaat nu van 4 stokjes naar 3 stokjes je haakt weer 5 cm verder en je blijft hem dus iedere keer passen zodat je halslijn dadelijk ook mooi aansluit en dan zou ik zeggen heel veel plezier met deze tutorial het is heel leuk om te doen als je niet van stokjes haken houdt er dan niet aan want het zijn heel veel stokjes en door haaknaald nummer 4 ja is het gewoon um, ja, een, een werkstuk waar je wat langer mee bezig bent maar dan heb je er ook heel veel plezier van dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken duimpjes omhoog heb je vragen zet ze hieronder hier op mijn foto klikken dan kan je ook abonneren en uh, ja, het patroon uh, heb ik ook klaar dus ik zou zeggen uh, tot de volgende video en bedankt voor het kijken tot ziens